Ik ben Ellen, ben 50 jaar, kom uit Nieuwegein en ik heb ongeveer 10 tot 15 jaar meegedraaid in de medezeggenschap binnen diverse organisaties. En wat voor mij belangrijk is, wat ik graag wil laten weten, is dat iedereen ertoe doet. Iedereen draagt bij aan het meedraaien in de medezeggenschap. Mensen niet bang zijn dat ze het niet kunnen of niet goed genoeg zijn of niet slim genoeg zijn. Iedereen heeft iets bij te dragen, ongeacht wat voor opleiding je hebt gehad, of geen opleiding, of waar je vandaan komt, of wie of waar je woont, of wat je bent. Uh, het gaat niet om de studieboeken die je in je rugzak meeneemt, uh, waar je in hebt gelezen, uit hebt geleerd. Uh, het gaat om die levenservaring die in die rugzak zit. En dan kun je eigenlijk alle boeken opzij leggen, want dan werk je vanuit je hart en dan is medezeggenschap altijd oké. Okay.